En dan is het nu, en dat verheugt me heel erg, weer tijd voor de media insight Boekenclub. Ja. Nou, we zitten aan een tafel met allemaal hele leesgrage mensen. Ja, dat is ontzettend leuk. Marcel, gaat Olaf de boeken uitdelen. Je zag hem al bij BNR hè? deze week, uh, Olaf Koens. Ja. He. Olaf Koens maakt altijd veel dingen bij jou los, hè Marcel? Ja, heel veel. misschien zijn het verkeerde dingen. Ik vind het gekleurde oorlogsverslaggeving. Ik krijg bij hem altijd het idee van... Oh, oh, oh, wat heb je toch veel meegemaakt. Dat wil je toch graag in beeld zijn. En het is altijd ook die particuliere voorbeelden in die oorlogsverslaggeving. Nou, hij zat bij BNR en het begint er al mee dat de, de koptelefoon scheef zit. Ik trek meteen van leer. Ja, ik ben daardoor gefascineerd. Even een stukje kijken. We hebben heel veel mensen in de Oekraïne. Oekraïne zijn natuurlijk een heel bijzonder volk. Hè? Uh, dat heb ik altijd wel een beetje onderschat. Maar ze zijn heel creatief, heel, heel slim. Ook de manier waarop ze deze oorlog vechten. Het is een soort volksoorlog geworden. Het is doodnormaal. Als wij drie Oekraïners waren geweest, hadden we ook kunnen zeggen: Nou, uh, de man rechts van mij heeft een hoop ervaring, een goede stratege. Jij bent nogal een durfal. Met z'n drieën kunnen wij prima een eenheidje vormen. Ja, nou ja, daar geloof ik helemaal niks van. Dat dat een goede eenheid is. Ook met Wilfred Gede en Bernard Hammelburg. Ik zou het wel graag zien aan het front, op de een of andere manier. Ja, uh, ik heb wat een... gaan we lezen, Marcel? Nou, we gaan lezen uit het boek Alle Oekraïners die je kent, En we bladeren met z'n allen naar bladzijde 29. En... Bas, uh, lees je even mee? Het <laughs> onder de stippeltjes, uh, Bas. Die passage onder de stippeltjes. Uh, gaan we lezen. En daarin leren we eigenlijk wel een beetje de werkwijze van Olof Koens kennen. Bevriend raken met heel veel Oekraïners. Dat is de tactiek. Bij de Lufthansa Bali verzamelden zich meer en meer Oekraïners. Ik boek de laatste tickets via Frankfurt naar Krakau. In het vliegtuig stuur ik in paniek berichten aan alle Oekraïners die ik ken. Ik zoek in mijn telefoon op plus 380 de landcode voor Oekraïne. En ga de lijst af. Ik app Anastasia. Schrijf twee verschillende kennissen die allebei Andrie heten. Stuur een Facebookbericht naar Anna, Alexandra. Ik stuur appjes naar David, Dimitri... <lacht> Krisha, Igor, Jeka, Jelena, Margarita, Maria, twee marina's, Mark, Michaelo, Natalia, Oleg, Olexei, Pavel, Roman, Ruslan, Semjon, Serhiy, Servatjev, Vadim, Vasili, Veronica en Volodymyr. Weer, wanneer ik de laatste Oekraïner in mijn telefoonlijst een bericht heb gestuurd, Zenja, een DJ, zakt de paniek weg. Bij de landing in Frankvoort zet ik de telefoon aan en de berichten worden één voor één verstuurd. Ik mis de aansluiting met Krakau en val met mijn kleren aan, in slaap op het bed van een luchthavenhotel. Ja, dat is Olaf. Prachtig. <lacht> ja. Maar het is een boek. Het is een boek, ja. Wat wij zeggen, Bas? Ja, het is een persoonlijk boek. Dus dat is op ja. zich toch. Ja, moet je alleen maar kantenverslagen geven of wat dan ook? Nee, ik... maar. Kijk, ik vind hem wel een betrokken journalist, eerlijk gezegd. Ja, maar ik vind die betrokkenheid dus juist. Uh, juist maar jij zegt gekleurd en betrokken dat zijn toch twee verschillende dingen? Nee, maar bijvoorbeeld hij, uh, dan zegt hij bijvoorbeeld er komt een raket hier vlakbij, zo'n raket uh, ingeslagen bij een winkelcentrum en uh, nog niet bij het hotel. En dan zegt hij heel nadrukkelijk nog niet, alsof er ieder moment een raket op dat hotel kan vallen. En ja. Ik heb een beetje moeite met hoe hij schuilkelders inloopt... daar dan weer mensen uittrekt <lacht> en dan vraagt hoe ze zich voelen... Nou ja, maar hij is een beetje hij, hij is is? Dat, Ja, maar is dat dan het criterium? Hij is, hij is daar nou, wel. Er zijn niet weinig mensen die daar zo op afgaan. Ja, er zijn niet zoveel oorlogsjournalisten op dit moment. Maar je vindt eigenlijk, als je daar heen gaat... Als Karskunst er niet meer is, dat, uh... Nee, dat scheelt inderdaad. Ja. Oh, Arnold Arnald gaan we het zo meteen nog dat over hebben. Kun we kunnen dit hele thema nog wel. Maar jij vindt dus het aanwezig zijn al voldoende voor een plaat? Nee, maar nou ja, goed, daar hebben we het straks nog wel over. Maar, ja. Ja, dat is niet echt de aard van een tv-programma. Van alles zegt, daar oh, hebben we het straks nog wel <lacht> <lacht> oh. Maar dan zijn we al een uur de gasten. Ja, in de dat de is de waar. De we de hebben de ook de maar een beperkte de tijd. tijd.